Hoi, Tom en Ellen hier. Uh, ik heb Ellen geïnterviewd voor ons blad, zorg en zeggenschap. Uh, dat komt na de zomer weer uit. En Ellen, waar heb je eigenlijk over geïnterviewd? Vooral mijn drijf, waarom ik vrijwilligerswerk doe bij het ja. LOC en eigenlijk ook al de jeugdzorg, waar ik heel okay. lang bij betrokken ben. En hoe lang ben je erbij betrokken? Ja, ik heb tegen jou gezegd, ik ben het tenminste weer vergeten. Ja, ik, eh, mij, 2006. 2006. ja, ja zo, ja. Dus toen ben ik begonnen met de ja. Oké, okay, 2006, toen was ik uh, 13, om even in perspectief te plaatsen voor iedereen 13 jaar. Dus het is al een heel lange tijd. Het wordt ook me helemaal oud, als je dat zegt. Ja, je bent ook oud, Ellen. Nee, dat valt hem mee. Je bent helemaal niet oud. Um, het wordt een mooi artikel. Drie pagina's. Jeetje! Het, ja, drie pagina's. Met foto's van Ellen. En het is dus te zien na de zomer in Zorg en Zeggenschap. Volgens mij is de zomer nu voorbij. Dus dan... Nee, ja, augustus. Ja, over twee weken is de zomer voorbij. Maar let op, je ziet het weer voorbij komen op het platform van LOC. In je brievenbus. Dus... Top, ben ja. benieuwd. Oké, okay. hoi hoi. <laughs>